Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over, ja, zal ik het dit keer zeggen, CNC-apparatuur. Het is oudjaarsdag 2019, dat ga je ook horen op de achtergrond. Je gaat knallen horen. Uh, tot nu toe ging mijn videokanaal over een tweetal zaken. Dat ging over 3D-printen, wat het nog wel zal blijven doen ook wel, en over CNC-frezen. Um, daarmee weet je in elk geval waar mijn interesses liggen. Nu heb ik ook een verhuurbedrijf zelf, kleine firma. En um, ik ben altijd op zoek naar interessante zaken voor dat bedrijf. En nou kwam ik tegen um, een heel bijzondere soort 3D-printer. Namelijk een chocolade 3D-printer. Van het merk My Cusini, dat is een um, Duits bedrijf uit Freising, Beieren, um, die um, een tweetal 3D printers geproduceerd had op professioneel niveau voor chocolade en voor voedsel. Um, en deze firma had zich ten doel gesteld begin 2019 via een Kickstarter project om chocolade 3D printen in de huiskamer te halen. Je zult zeggen, er zijn toch genoeg chocolade 3D printers? Ja, dat klopt. Oftewel, je moet hem zelf gaan maken van een bestaande 3D printer geen probleem, dat is allemaal heel goed mogelijk. Um, Oftewel, je koopt er een. Maar als je er een gaat kopen, dan zul je gemerkt hebben dat de prijzen van deze apparaten zwengelen tussen de 2000 en 5000 euro. Dat is erg veel geld. Ook voor mij en zeker ook voor mijn firma. Dat verdien ik van zijn levensdagen niet terug. En toen kwam ik deze jongen tegen. Want dat Kickstarter project van MyCuzini, wat ze in 2019 mee begonnen zijn, en het is nu nog net 2019, heeft opgeleverd dat ze in november het apparaat, ook werkelijk op de markt hebben kunnen brengen en ik ga er een aantal video's over maken natuurlijk dat zul je begrijpen en ik ga beginnen met een unboxing video dat is de eerste die ik ga maken hier hebben de box hij is vandaag binnengekomen ik ga hem openmaken uh, dus als je mij even een poosje niet meer ziet maak je geen zorgen ik ben bezig en ik heb absoluut plezier geen zorg um, mocht je geïnteresseerd zijn in zo'n printer neem gerust met mijn contact op dan laat ik je wat meer vertel ik je wat meer over de website en dat soort dingen meer maar laten we maar eens beginnen met simpelweg deze doos open te gaan maken. Dat gaan we natuurlijk met beleid doen, want ondanks alles is het natuurlijk een kwetsbaar apparaat. Zo, de doos is open, dan gaan we kijken wat daar allemaal voor moois in zit. Het begint met een, uh, de Lifa Shine, oftewel de pakbon, annex, factuur zou ik bijna willen zeggen, maar dat is niet waar. Dit is alleen maar de pakbon en niet de factuur, het vertelt wat erbij zit, wat erin zit en alles erop en eraan. Nou, dat gaan we zien, ik ga deze aan de kant leggen, niet zo belangrijk, en dan komt die. Zo, de omdoos is er vanaf en krijgen we hier de inhoud van het pakket. Het lijkt alsof die open is geweest, maar dat is niet verbazingwekkend, want ik heb gelezen dat de eigenaar van deze firma, het is echt nog een beetje een familiebedrijfje, elke printer ook werkelijk fysiek controleert voordat hij de deur uitgaat. Nou, dan gaan we die doos verder openmaken en dan komen we weer opnieuw wat papieren tegen. En dat zijn om te beginnen. De gebruikershandleiding, mooi met plaatjes, zoals je ziet. Um, taal is uh, in het Engels, wat voor mij ook in het Duits mogen zijn, prima. De volgende is, ja, want dat is heel erg leuk. Er zitten namelijk um, al direct enorm veel uh, modellen op een SD-kaartje bij, die je kunt gaan 3D printen in de vorm van chocola. In de volgende video's zul je gaan zien dat ze een My Cugini Club hebben waar jij ook je eigen zaken kunt maken, eigen teksten kunt ontwerpen, eigen modellen kunt ontwerpen. En dat wordt dan in feite als het ware op hun website gesliced. We kennen het slicer van de 3D-printen in een printable object. Um, en dat kun je dan weer op die SD-kaart zetten. Die SD-kaart zit oftewel er al in of moet er nog in gedaan worden. Dat gaan we zo meteen zien natuurlijk. Um, maar dan kunnen we daar vandaan dus gaan printen. Je kunt ook via die website tegenwoordig je eigen STL's uploaden. Alleen je zit wel aan een maximumgrootte. En die maximumgrootte, en dan moet ik het even uit mijn hoofd doen, is iets van 10 cm breed. Dus van, dat is de X-as, zeg maar even. Uh, dan de Y-as. Dat is ongeveer hetzelfde, ook een 10 cm. En de hoogte is ongeveer 5 cm hoog dat je kunt printen. Dan, heel belangrijk, de eerste lading, chocola. Dit is speciale chocola. Die werd gemaakt bij deze firma, door deze firma. En speciaal bedoeld is voor deze printer. En ik wil absoluut straks ook in de toekomst gaan kijken of ik mijn eigen chocola kan gaan gebruiken. Maar voorlopig beginnen we maar even hiermee. Dus met andere woorden, dat zul je wel moeten bestellen. En is niet goedkoop. Maar ik heb wel gezien dat hoe meer je bestelt, hoe goedkoper het natuurlijk wordt. Dat is natuurlijk logisch. Houdbaarheid: zes maanden van zo'n pakket. Overigens is dit noemen ze cartridges. En die cartridges die gaan er voor de helft in. Dus een halve cartridge in, een, in de printer. Dan een standaard USB-kabel. Ongetwijfeld voor het doen van updates en dergelijke. En dan krijgen we een zakje met wat losse onderdelen. dan gaan we eens even kijken wat dat dan van onderdelen zijn. Even alles eruit halen. Hier ja, hebben we bijvoorbeeld een hele kleine naald en die is om de spuitkop eventueel schoon te maken indien noodzakelijk. Dan hebben we de houder en de cartridge. Dus hier komt straks die chocolade in te zetten en die heeft een nozzel van 1 mm in diameter. Dat geheel gaat straks hierin in dit buisje en dit wordt dan geschroefd onderaan de printer en daarmee is de printer gebruiksklaar ook even wegleggen. Dan hebben we een stroomkabel met een aan en uitknop eraan vast. Ook wel prettig. We hebben een SD-kaartlezer, micro SD-kaartlezer voor het lezen van die SD-kaart. Het is dus heel compleet zoals je ziet. Dan ook niet onbelangrijk, een geplastificeerd stukje plastic dat de lengte heeft uh, van deze worsten. En wat is daar nou zo belangrijk aan? Namelijk je moet precies zo'n halve cartridge plaatsen. En dat kun je dus hier precies zien waar je dan moet gaan snijden. Dan hebben we de beeldplate. Met zijn verwisselbare beeldplate. Want hierop wordt uiteindelijk gedrukt. Dan een set met uh, ja, plastic weliswaar. Maar... Um, pinset waarmee je resten van de chocola kunt verwijderen, zoals we dat met plastic wel eens doen. Als hij net begint te printen en hij heeft net iets plastic uitgegooid, dat je dat kunt verwijderen. Dan gaan we um, naar de voeding, denk ik zo. Dit zal de voeding zijn. En inderdaad, de voeding van het apparaat. Daaruit blijkt dus dat dit een verlengstukje is met die schakelaar ertussen. Want uiteindelijk zal dit eindje, wat ik hier heb in mijn hand, deze hier, die zal hierin gaan, en daarmee kun je de stroom uh, regelen voor het apparaat. En dan natuurlijk het allerbelangrijkste, uh, dat is de printer zelf. Even kijken hoe we die eruit gaan krijgen. Even een stukje plastic eraf. Of een stukje uh, foam eraf. Je ziet, het is goed verpakt. En dan komt de printer zelf. En dit is die dan. De My Ja, De SD-kaart zit er al in. In het slot hier bovenin, bij mijn vinger. Daar zo. De aan- en uit- de schakelaar om hem te bedienen een LCD-scherm en heel goed verpakt ja, alle delen die er benodigd zijn. Ik ga hem even neerzetten en verder zit er alleen nog een stuk uh, uh, polystyrene in onderin om de printer in te doen. Nou, um, voor die unboxing video denk ik hebben we gezien wat we wilden zien. Die Mike Yuzini met zijn bevestigingsmateriaal en al zijn uh, ja, materiaal om hem goed te kunnen vervoeren. Dat ga ik zo meteen in elkaar zetten. En daarna ga ik u een tweede video laten zien met de eerste print. Um, het is oudjaarsdag, dus misschien lukt het nog wel om vanavond op de wafels die ik vandaag gebracht heb iets af te drukken. Nou... In elk geval, tot de volgende video. Dag. Ja.